Steeds meer informatie over gezondheid en zorg wordt aangeboden via websites en apps. Voor lage letterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden levert dit problemen op. Ze hebben moeite met het vinden, begrijpen en gebruiken van informatie. Neem nou Jan, 55 jaar, stratenmaker. Hij heeft al jaren rugklachten en moet oefeningen doen van een fysiotherapeut. De therapeut geeft hem een folder. Hierin staat informatie over het gebruik van een app die helpt bij het doen van de oefeningen. Maar wat als je moeite hebt met lezen of het begrijpen van teksten en je dit niet durft te zeggen tegen de zorgverlener? Jan begrijpt niets van de folder en kan daarom niet aan zijn oefeningen beginnen. Hij vraagt hulp aan zijn buurman. Zo lukt het hem toch de app te downloaden en kan hij eindelijk beginnen. Maar voor Jan is deze app één warboel aan moeilijke termen en pictogrammen. Hij kan de oefeningen die hij moet doen niet vinden. Zou hij zijn buurman nog eens om hulp vragen? Of toch zijn fysiotherapeut? Nee, hij schaamt zich en geeft het op. De app gaat hij niet gebruiken, met alle gevolgen van dien. Er zijn veel mensen in Nederland zoals Jan, met verschillende vragen over de zorg en hun gezondheid... Denk hierbij ook aan sport, bewegen en voeding. Ook zij hebben moeite met het vinden, begrijpen en gebruiken van de juiste informatie over gezondheid en zorg. Die wordt aangeboden via apps of websites. 1 miljoen mensen in Nederland heeft moeite met het gebruiken van computers en internet. 2,5 miljoen volwassen Nederlanders zijn laaggeletterd. 29% van de Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Dat is bijna 1 op de 3. Faros zet zich met haar partners in om e-health voor iedereen bereikbaar te maken, ook voor deze gebruikers. Daarvoor is het nodig dat e-health voor iedereen begrijpelijk is. e-health toepassingen makkelijk vindbaar en bruikbaar zijn. Zorgprofessionals getraind worden om mensen goed te kunnen coachen bij het gebruik van e-health toepassingen. En dat lokale spelers in preventie en zorg afspraken maken over de inzet van e-health. Bij deze stappen is het belangrijk om de gebruikers vanaf het begin actief te betrekken. Zo komen we steeds dichter bij e-health voor iedereen. Meer informatie over e-health for all vind je op www.varos.nl slash e for all.